We hebben een, uh, een hele goede CEO, Stefan Hutten. Ja. En uh, een hele goede groep mensen die daar werken en die doen het. Ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik uh, bij wijze van spreken alles kon. En wat ga je dan doen? In die periode heb ik veel ervaringen opgedaan om het, om het te vinden, zeg maar.